Staat dat ding nog aan of hoe zit het? Hey boy, Hoi, ik ben Dirk. Ik ben 35 jaar. Maar ik heb vandaag niet zo lekker geslapen. Dus het lijkt me misschien nog 35 halve. Ik ben getrouwd met Pieter. We wonen samen in het centrum van Amsterdam. Ik ben heel erg fan van t en K3. Ik draag graag bijzondere outfits. En ik verzamel gekke petjes. Ik heb fotografische vormgeving gestudeerd en het resultaat daarvan, dat hangt hier achter me in mijn woonkamer. En, eh, nou, dan zal ik meteen nog maar iets met jullie delen. Ik heb namelijk geen hif. Huh? En dan denk je misschien, nou, dat is toch uh, fijn en beter omdat je wel hif hebt en dat is ook zo. Maar alsnog is in ieder geval de manier waarop ik me bescherm tegen hif best wel een dingetje. Ik neem namelijk PrEP. Dit is PrEP. Dit is een afkorting en die staat voor Pre-Exposure Prophylaxis, of in het Nederlands Pre-Expositie Wat doet PrEP? Nou, dat is heel makkelijk en daar kan ik heel kort over zijn. PrEP is een pil die beschermt je tegen HIV. Niks meer en niks minder. En dat is heel goed nieuws. Yeah. PrEP is niet de merknaam van de pil, maar verwijst naar de behandeling. De merknaam van de pil is namelijk Truvara en dat is een HIV-remmer. Hifhembers worden gebruikt door mensen die hif hebben. En die kunnen daarmee de hoeveelheid van het virus in hun bloed terugbrengen tot waarden die niet eens meer meetbaar zijn. En daarmee kunnen ze het virus ook niet meer overgeven aan anderen. Maar ik bijvoorbeeld heb geen hif en ik kan die pil nemen om geen hif te krijgen. Oftewel preventief. In Amerika is PrEP al een groot succes, maar in Nederland is het nog helemaal niet te krijgen. Ik heb geluk, want ik zit samen met 369 anderen in een proef van de GGD genaamd Amprep. En die proef, die test niet de effectiviteit van het middel, want dat is al lang bewezen. Het test de implementatie daarvan hier in Amsterdam. Daar kom ik in een andere aflevering op terug, anders gaat het allemaal veel te lang duren. Ik vertel je nu alleen even de basics. Die proef, die loopt tot december 2018. Nou, dan komt begin 2019 een keer de uitstap naar buiten. En die gaat dan naar de minister van VWS. Zorgverzekeringen gaan om de tafel zitten. Het duurt veel te lang voordat dat middel voor iedereen beschikbaar is. En we krijgen er elk jaar 1100 nieuwe HIV-infecties bij in Nederland en 1100 in België. En al die jaren zitten we hier nog tot het te machten. Dat gaat natuurlijk niet. Daarom is er een actiegroep opgericht, waar ik ook in zit, en die heet PREP Nu. Die actiegroep die zet zich op allerlei verschillende vlakken in om PREP zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen in Nederland. En mijn onderdeel daaraan is de media opzoeken. Momenteel loopt er in de Volkskrant een serie interviews met drie mannen die vertellen over hun ervaringen met PREP, maar die willen anoniem blijven. Ja, weet je, als je iets uit de taboe-sfeer wil halen, dan helpt het natuurlijk niet om je verhaal anoniem te doen. Dus daarom ben ik hier met mijn kop op je scherm. Mensen hebben al mijn hele leven meningen mening over alle dingen die ik doe. Toen ik jong was, was het mijn afwijkende seksuele voorkeur. Toen ik ouder werd, was het mijn keuze om naakte mannen te fotograferen. Mijn liefde voor muziek die eigenlijk voor kinderen bedoeld is. Nou ja, iedereen heeft daar continu zijn oordeel over klaar. En uiteindelijk ben ik een beetje immuun geworden voor al dat gezeik. Ik doe gewoon lekker mijn eigen ding, zonder me iets aan te trekken van andere mensen. En dat geeft een enorm vrij gevoel. En daarom vind ik het ook geen enkel probleem om jullie hier te vertellen over mijn seksleven en mijn ervaringen met prep. Er heeft nog nooit iemand de wereld veranderd door op de bank te zitten en te zeggen Nou, ik wou euh, dat het beter werd, weet je? Als jij wil dat het anders moet, dan moet je je daarvoor inspannen. Nou, dat ga ik doen. Ik kan wel jouw hulp daar goed bij gebruiken. Op de website van Prebnu staat een petitie die we gaan aanbieden aan minister Schippers van VWS. En zelfs al ben jij niet meteen de doelgroep, loop jij geen risico op. HIF omdat je al jaren gelukkig getrouwd bent in een monogame relatie of wat dan ook. Toch kunnen we jouw handtekening daar goed onder gebruiken. Gewoon maar om aan te tonen hoe erg we het nodig hebben. Dus teken alsjeblieft die petitie. De link staat onder in beeld. Ik heb zoveel wat te vertellen over PrEP. Dat kan ik niet allemaal in een paar minuten proppen. Dus ik ga meerdere afleveringen maken. Dan ga ik het bijvoorbeeld hebben over de bijwerkingen. Want ik heb het nou namelijk best wel een serieuze bijwerking. Ik ga het hebben over kritiek op PrEP. Er zijn heel veel mensen die er eigenlijk niet zo over te spreken zijn. Ik zal je uitleggen waarom. En dat ook proberen te weerleggen. Ik ga jullie de terminologie leren, alle woorden die belangrijk zijn. Volgende week ga ik het eerst hebben over intermitterend prep. Dat is namelijk wat ik doe en ik denk dat het voor heel veel van jullie super interessant is. En ik ga vertellen hoe mijn eerste keer seks was met PrEP. Als hmm. je nou nu al vragen hebt, dan beantwoord ik die graag voor je. Zet je vragen gewoon in de box hieronder. En als je het liever anoniem doet, kan dat ook. Vandaag gewoon het contactformulier op de PrEP nu website in. Zet er even bij dat je naar de vlog gekeken hebt. En dan beantwoord ik je vraag hier anoniem. Ik vind niks gek, vies, raar, geen taboes. Als jij het een beetje vriendelijk en respectvol houdt, dan geef ik overal antwoord op. De prep nu website heeft een superhandige FAQ-bomvol informatie over Prep, die heel makkelijk leesbaar is. En als je dan meer de diepte in wil en achtergronden wil lezen, staan daar links naartoe. Ik zie je graag volgende week op een nieuwe Prep-vlog. Hoi! Hey boy,